Yo, dames en heren. Ik kom eventjes aankondigen dat ik sinds kort ook Telegram en binnenkort ook Signal ga gebruiken. Hieronder deze video staat instructies en een linkje waar, waarop je kunt drukken en klikken om naar mijn uh, Telegram pagina te kunnen gaan. Voor um, signal, signal gebruikers, gebruikers uh, ik, ik hoop dat ik vandaag die kan installeren, zo niet morgen. Dus... Wil jij lid worden van de, de Nationaal Socialistische Telegram Groep? Klik dan even op het linkje hier beneden. Als er, als er voldoende mensen aanmelden, kan ik ook zo'n groep creëren. Kan ik ook echt zo, kan ik, kunnen we praten over Nationaal Socialisme, Adolf Hitler en het Derde Rijk? Wie dat wilt, moet op hieronder op het linkje klikken. Zie je daar? Vond je deze video leuk? Druk dan op het blauwe duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. Het niet op, ook niet op het belletje te drukken. Dan uh, was dat dit de video. Tot later. Bye.